Goedemorgen en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Deze week ga ik op Bonniekamp. Vandaag is the day before. Want morgen ga ik naar Stroe, ergens daar in de buurt. Ik weet niet meer precies hoe het heet, dat vergeet ik iedere keer. En dan ga ik op Bonniekamp. En natuurlijk gaan Frances en Murren ook mee. Het is niet alleen maar leuk. Want, nou ja, Ponykamp wel. Maar ik ben gisteren, nou ja, we weten het nog niet zeker, maar ben ik de sleutels van mijn moeder waarschijnlijk kwijtgeraakt. Dat is wat minder, maar die vinden we vast wel weer terug. Dus ik ga zondag tot en met donderdag op Ponykamp. En dan ga ik proberen heel veel te filmen met de GoPro. Ik mag ook één uurtje per dag mijn telefoon en dan kan ik misschien wat kleine stukjes filmen van waar Blondie staat en Boris... En hoe het met hun is en dat soort dingen. Daan gaat namelijk ook mee en ik denk dat Daan het wel goed vindt. We moeten met neon spullen beginnen. Dus als we de paarden gaan brengen komen we allemaal in onze neonspullen. En dan uh... <laughs> is dat hartstikke grappig. Maar we beginnen nu eerst met een goede ochtendwandeling. Samen met Alice. Want dat kan ik uh, als ik op Monikamp ben niet meer doen want dat, ja, dat kan ik op handicap niet meer doen omdat uh, Alice niet meegaat helaas. Ja, ik ga nog even lekker wandelen. Live chat en we hebben net goed nieuws gekregen. Wow! De sleutels zijn terecht. En ze, ze zijn gevonden bij de sleutelmaker. Daar zijn ze vergeten. Dus die gaan we zo ophalen. Maar ik ben nu met de lectuur bezig van deze super mooie video. Van mijn krentenbaard. Nu over enig Je ziet nog wel een witte vlek Maar. Ik ga verder live chatten. Tessa heeft net boodschappen gedaan en wij staan voor de deur. Echter, het giet buiten. Ja. Dus dan is het het moment om. Moments te eten. Oh, het is gestopt met regenen. Sst, doe het op... regent keihard. Kei <laughs> dus wij gaan moments eten. <laughs> de, de, de gietbuis net over. Maar we gaan vanaf school gaan we wel weer heel erg gezond eten. Want zelfs Tessa, die begint ietsje voller te worden. Dat zijn we niet gewend van onze Tessa. Dus okay. Doei! <macht> en we zijn weer onderweg naar de manege toe. Ik heb hier de appellikket, want ik, volgens mij vindt Verona het ook wel heel erg lekker. Ik vind zelf de appellikket, behalve het stuk plastic, ook heel erg lekker. Dus deze gaan we nu ophangen, want die wortel die hebben ze al opgegeten samen waarschijnlijk. En als Verona uh, bezig is met haar zout. Liksteen. Dan, daarna gaat ze ook aan het rode ding zitten labberen. <laughs> dus ik uh, denk dat ze deze ook wel heel erg lekker vindt. Moet deze weer even uitvogelen hoe ik dat nou ook weer open moet maken. Maar het lukt denk ik wel. Zo gaan we even naar de sleutelmaker. Want de sleutels zijn er. Nou, oh, de sleutels weer gevonden die waren ook kwijt. Ja, ja, dat heb ik allemaal verteld. Klopt zo. Dus nu gaan we naar de beneden toe. Ik uh, ga even op plant zetten. Ja, en dan gaan we vanmiddag rijden. Nou, we gaan in ieder geval de paardenplant zetten en dan gaan we even kijken wat voor weer het wordt vanmiddag. Ja. En de trailer moet ook nog ingepakt worden en als het lukt en het weer het toelaat, dan kunnen we ook rijden. Wij gaan naar Manege toe dan zie ik jullie daar. Ik ben bezig met spullen voor de trailer te pakken. Ik heb al twee achterkappen, twee voorkappen en ik ben nu nog op zoek naar één voorkap. Ik weet niet waar ik die heb gelaten in deze tas, maar... Wat oh, goed erin dus zitten. Hebbes. En Machthan de sleutel. Die gaan dan in de trailer voor ponykamp. We zijn weer op de Arkoeven oh, na ja. de chocoladebui. Chocoladebui? Ik moet er chocolade zitten eten in de auto, want het regent oh. hè? Ik pak eerst mijn bruine setje. Het roze setje. Ik moet even een betere plek voor te vinden. Ik denk dat je ze rechtop kan zetten. Of ik we ze zo hier aan. Nee. Deze haal doe ik me dan ook weer ergens. En dan heb ik het best wel koud in de wind. Dan, uh... Wat ga je doen? Ik heb het koud in de wind. Ja, we gaan. Je wilde buiten rijden om paarden van het land te halen. Dat gaan we dan doen. Dan voor Ponykamp gaan moeders en ik nog op buiten rit. <laughs> Daarnaast moeders. Ja. Tot onder dat alleen. Ja, zo plek denk ik wel. Hoe lang heb je thuis alle mij gedaan? Oh, yeah. uh, hoe oud was je toen ik werd geboren? Hè? 35 dus je, je hebt 35 jaar lang zonder mij gedaan. Dan denk ik dat die vijf dagen ook wel leuk is. Denk je ook? Ja, ik kan ook even stil maken. Maar mijn moeder zei dat ze in een stil kan slapen samen met mijn vader. Dat ze op de hele banden, Dat ook wel heel erg. Hij probeert Blondie weer van alles en nog wat te eten. Net heeft ze een brandnetel geprobeerd. Dat vond ze nogal raar. Hier mooie wilgenbomen. Hier staan de koeien. Nou Ja, ik weet niet waar ze nu zijn, maar hier horen ze te staan. Hier is heel een natuur. Oh, daar is heel een natuurgebied. We gaan dadelijk bij die Blondie. Oh, en blondie eet bloem. Kijk hier nog meer bloem. Mag niet. Die witte planten wil ze ook graag eten, dat mag niet. Ja. En we zijn het uit op bos. jij nog wat op te zeggen? Uh, nee, ga ik hier. Lekker rijden. Oh, het mooi in de bos het niet verwender. Ja. Jumpie. En bij het welbekende scherpad. We vonden het net niet heel erg spannend. En, uh, ja, dat duurde wel eventjes. Daardoor zijn we iets later terug. Maar hij maakt op zich niet heel veel uit. Dus wij gaan nu naar stal toe. Nou, de meisjes zijn super zenuwachtig. Maar er klaar voor. Blondie hoeft er nog niet in hoor. Oh. Sorry. <lacht> ze en Riels aan het opnemen. Sorry. Doe het nog maar een keer. Ja. Hebben jullie er zin dan? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn jullie zenuwachtig? Een beetje. Ja, dus. <lacht> ja. Nou, hier staat alles klaar. We hebben de auto van Daan en ja. onze auto, dan gaan we zo in kolonnen. Zo. Maar... Ja, ho oh maar. Ja, ja, genoeg. I iedereen is wakker! De complete alarm gaat af hier. Sorgens, heel vroeg, iedereen sliep, nu niet meer. Oké, okay, we moeten een paspoort hebben. Alles is ingepakt en alles staat klaar. Het enige wat nog ingepakt moet worden is Blondie. Blondie die is nu nog even haar afscheid rondjes met phone aan het maken. Die staat nu in de stadboven. Kom mee, ik ga laten zien wat je op de camera Hier is de mooie zadelkamer. Ik heb hier slobber en snoepjes. En heb ik ook nog een extra emmer en oerbalans. Ik heb ik hier mijn toerstel. En heb ik hier een extra halster. En heb ik een klein zweepje en een zweetmes. Daar heb ik ook nog een spons mee voor hoofd. Dan heb ik mijn bodyprotector. Dan heb ik hier de vier dekjes. is dus voor elke dag een nieuwe. Dan heb ik mijn vliegendeken, Voetspullen. laarzen en hier mijn zadel. Dan heb ik hier extra voetspullen. schoonmaakspullen, weer extra touwhalsters, halsters, dat soort dingen. Uh, allemaal peeskappen. Sporen. Heb ik hier vliegkappen. En dat was het denk ik wel. Je hebt nog een trapje bij je. Ik heb daar helemaal achterin ook nog een uh, krukje staan. Maar dat zie je niet echt. Dan heb ik hier ook nog een extra regenjas. En schoonmaakkoekjes. Spiegel. Maar dat was het wel. Maar dat was het wel. En trailer die, ga, die blijft daar ook staan. En ik heb hier mijn sleutel bij me. Die hou ik altijd bij me. Dat ik altijd in de trailer kan. Want dit is nu mijn kast. Ik kan daar ook mijn kleding neerleggen. Maar ik uh, weet <laughs> dat iets te veel van het goede wordt. Goed zo, meisje. Wij gaan De op Ponykamp. camp. Ik weet niet wat je doet, maar. <laughs> maar zo zetten we alle drie perfect okay. op beeld. Hallo. Hallo. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor. Ja. We, rijden we rijden achter Dana. Ja. Tessa die moet heel veel poetsen, want Blondie heeft geplaatst. Wacht, Hé, hey, wachten. Zo, nou lekker stalletje hoor. Wel een eenzaam stalletje, want je hebt geen snuffel uit. Kan die wel open doen? Zelfen. Wat ga je over doen? Proxy. No. Ja, dan wil ik niet Dat is in ieder geval iets. hebben heeft een zip plasje gedaan, dus nu is alles nat. Ook aan de voorkant is het nat. Dus uh, ja. We hebben hier in het zitgedeelte alle banken al naar de zijkant gedaan, zodat we hier dadelijk één grote dansvloer hebben. Iedereen is daar nog eventjes aan het eten. We komen net terug van buitenrit. het is nu acht uur. Hoi. Hoi, hoi! hoi! De bonte avond is in volle gang. Jullie zien mijn glitters. En mijn outfit. Het luxe is dan natuurlijk als we bij de lamp gaan staan. Woe! Ponies. Kom mee. We zijn daar klaar voor. Het is buiten al een heel klein beetje licht geworden. Dus misschien kunnen we buiten nu ook iets zien. Ja, kijk. Clive en Tessa en Puk, die waren ze eerst klaar op opzadelen. Cesar vinden mij nog niet heel aardig vanmorgen. Kijk, dit is oprecht een dauwrit, hè. Dat heb je wel met die kou. Nou, we zijn hier aan het opstellen op de, wat is dit? Dit is de hei. Hier is precies een boom. We moeten even een stukje verder stappen, want we hadden last van de zon. We hebben iedereen even opgesteld hier, voor een mooie okay. foto. Dus we hebben mooie foto's gemaakt, hoop ik. Misschien word ik wel fotograaf in mijn volgende leven. Vandaag is het donderdag. Dat betekent dat Ponykamp er weer op zit. Ik ga nu naar de Arkhoeven om even een trailer te halen. Daar worden er spullen in vervoerd. En dan ga ik naar Ponykamp toe om Tessa, Merwin, Julie en Francis te halen. En dan nog twee paarden, Blondie en Icarus. Die gaan dan allemaal mee terug. Normaal rij ik met Rick, omdat ik het nog wel ongezellig vind. Maar achteruit is er aan staan om in mijn uppie dat hele eind te rijden, want het is best wel een stuk rijden of zo. Komt twee keer broek. Maar goed, uh, nu kan één ouder thuis blijven, dus dan ga ik wel zulig in mijn eentje helemaal dat eind rijden. Uh, ik ben een paar dagen met Albu mee geweest, dus we hebben de afgelopen dagen weinig gefilmd. Ik hoop dat jullie hiervoor dingen van Camp gezien hebben, want Tess had wel een GoPro bij zich. En ik heb wel wat beelden vandaan, dus jullie hebben vast iets gezien, maar of het veel is, dat weet ik niet. Ik heb tegen Tess ook gezegd, geniet gewoon van je Camp en laat het filmen maar even los op het moment dat je andere dingen te doen hebt. Want soms is vakantie ook gewoon heel erg belangrijk. Ik verwacht zometeen vier dodelijk vermoeide kindjes in de auto te hebben. Dus of ik dan veel gaan filmen dat weet ik niet maar ja ik zeg ik ga nu naar de Arpenhoeve en dan ja, gaan we daarna naar de boot en ik heb de trailer is er achter niet onze de boer on Tour. die gaat op de terugweg mee dit is die van de Arpenhoeve. Daar kunnen ze spullen in stoppen en ik ga nu heel lang rijden alleen Ik ben hier samen met Jolie en Maren. Ik zeg je naam goed, ik ben echt blij. Ja. Daar hebben we echt heel ponykamp op geoevend. Ja. En Jolie, ik en Maren zijn aan het tekenen. Um, ik ben vergeten om op Ponycamp te filmen, sorry. Dani heeft wel stukjes gefilmd en leuke foto's gemaakt. Wij gaan nu samen met Icaros en Blondie daarachter ergens naar de Arkhoeve toe. En die, zijn... en die zijn echt maatjes geworden. Want ze liepen op een gegeven moment samen voorop en Blondie ging naar achter en die Karel stond. Huh? En sindsdien zijn ze vriendjes. Zijn gaan naar huis toe? Zo, de trailer is al open. De paarden hebben flink doorgepoept ja. en geplast hier. Blondie, ligt hier ja, zelf Dus dat wordt even flink poetsen. Maar even kijken. Zo! Ja. Ja. Ze is er weer! Kijk eens, paard! Ja! Is er Ze is er weer. weer! Ik ben hier! Oh, het is vandaag vrijdag. En ik ben hier samen met Boris. En ik ga Boris weer rijden sinds een week. Boris is wel een beetje speels. Hij wil de hele tijd uh, ja, spelen en dingen doen. Dus volgens mij. Wilt hij weer actie ondernemen. Ik ga volgens mij. Ik ben de hapjes aan het maken en dat betekent dat het, het einde van de dag is. Dus superleuk, je hebt gekeken. <middels>